Oh ja. Oh. Oh ja. Oh fuck. Hallo jongens, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dus, ik kwam met het idee om aan andere mensen te vragen waar de hel mijn andere abonnees zijn die nu naar mijn video's kijken. Yo Wolfgamers Wolf hier. Yo. Hallo. Yo, man. <laughs> Mag ik dit eens trouwen, of uh, het is man? Hé, hey, ik heb een vraag. Ja. Ik heb dus 2.900 abonnees. Ik heb maar maximaal 300 views. Leg je mij uit waar zijn mijn 2.600 mensen naartoe. Waar die zijn? Ja. Die zijn volgens YouTube. Ik stop met YouTube kijken. Ja, moet niet mij vragen. Ik heb ze weggejaagd. Sorry. Misschien dus komen ze toch als je ooit een parodie of zo gaat maken. <laughs> nou, ik kan je wel vertellen dat je, ja, Fortnite een leuke game is. En ja, dat je, ik snap dat je het wil uploaden. Maar ja, daar wordt je channel niet beter op. Maar, ik upload, maar... Ge, ik upload geen Fortnite. Ja, nee, weet ik, maar laatst had je wel een keer Fortnite gestreamd en zo. Maar ja, ik heb ook geen idee wat er met die views is gebeurd. Dus ik heb 2600 inactieve abonnees. Ja, volgens YouTube wel. Maar volgens uh, mensen die verstonden gezond verstand kunnen gebruiken niet. het <lacht> niet. <Yo. lacht> dus een parodie maken. Ja. U voor de kring. Dat is echt mooi. mooi. Ja, dank dan gewoon Dat ook direct terug direct, direct, uh, be beginnen met uh, kingdom roleplay en zo. Ja, of je gaat nog 150 kijkers verliezen of je gaat 150 bij. Denk op het eerste. Yo, ik heb een vraag. Wat? Ik heb een vraag. Nou, stil. Ik heb 2900 abonnees. Ik heb 300 views per video. Waar zijn mijn andere 2600 abonnees naartoe? Wat ik bedoel. Is dat je 2900 subs hebt. Maar dat YouTube denkt dat niemand meer kijkt. Dus vervolgens gaan ze niks meer in subboxen doen. Uh... En dan heb je volgens YouTube maar 300 abonnees. Eh. Eh. Eh. Wat? Naar Gerdof? Wat? Wat? Hoezo naar Gerlof? Ik veel. Iedereen wil zo'n goede content zien. <laughs> maar ik, ik stream helemaal geen Fortnite. Op mijn kanaal. Ik heb geen idee wat er met je views is gebeurd. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, thanks. <laughs> What the fuck. <laughs> Wat voor video ben je aan het maken, Vloedje. Helemaal <laughs> ja, geen video. Het is echt niet dat ik je alleen maar bel als ik een video wil opnemen met je. Ja. Je staat er een beetje bekend om. <laughs> Yo, thanks. Later. Later, vloetje. <laughs> ben ik veel? Misschien van YouTube-pad of zo? Ik had zoveel vertrouwen in je. Ik heb echt tegen iedereen gezegd van Bram weet het. Bram is de guy die dat het gaat weten. Bram gaat mij helpen. Maar nee. Gewoon... Oh. Nee. Ik heb het geprobeerd. Ja, ja. ja proberen ja. is niet genoeg, hè, Bram. <laughs> Godverdomme, Bram. Ja... Waar zijn mijn andere 2600 600 abonnees naartoe? Bot. Uh, bots. Je, je zegt dus dat, dat ik 2600 bots heb. Ja. Waarschijnlijk inactieve subs, geloof me. Wat ben jij? Inactief. Godverdomme, BAN van mijn Discord. Kom, Get the fuck yeah. out. Where are you? There. verbannen, Lightwater. <laughs> oh. Reason oh for ban. Inactief. Hoezo ben ik inactief? Oh, ik ben ook gebaned. Oh. Maakt maakt wat, BAN. Goan. Je... Delete het. Hoezo? Ik kijk elke video. Kom, Nee. Ik, ik ga nu oh. kijken. Als je op de laatste video hebt gereageerd, dan krijg je een unbin. Anders niet. Nee, ik kan nu al reageren. Op YouTube. Ik kan nu al snel reageren. En helaas was had je... ik de video al open staan. En ik zie jou hier niet tussen staan. Hilden die allemaal hebben gereageerd op deze video. Lightwater staat er niet tussen. Ja, ah, ik, was... ik ging vandaag. Fuck kei. you. Fuck you. Inactief. Bot. Do, inactief. I hate you. <laughs> dus. Eh, uh, ik snap het, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is fuck. Ja, ik heb ja. hetzelfde probleem. Ja, ik ga, ik ga mezelf even door de voeten schieten, oké? Okay? Ik zo terug. Ew, is goed. Later, man. Gelukt? Ja. Nice. Yo, later man, thanks. Yo, later. En zo verloor Andreas al zijn vrienden, omdat hij gewoon slechte content maakte. Amen. Yo, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik probeer een beetje andere content te maken. Wat een beetje randomer, een beetje gestolen van Engelse YouTubers, maar hoe dan ook. Boys, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dan zeg ik even een like, het zou super aardig zijn, 30 likes. Bedankt voor iedereen die dat mee heeft gedaan in deze video, echt shoutout, alle YouTubers die hebben meegedaan, hun kanalen staan ook gewoon in de beschrijving, dus Puk, uh, Hackability en uh, die andere bot, jullie staan allemaal in de beschrijving, jullie zijn echt helder, dankjewel, ook alle mensen die hebben meegedaan, alle kijkers en zo. jullie zijn ook echt helder, bedankt voor het opnemen, um, en ja, alles wat ik heb gezegd in deze video naar jullie toe, meen ik niet, het is allemaal voor de content, I love you boys. Um, bedankt bijna voor de 2.000 abonnees, want we hadden het echt super hard gehaald, en toen... BAM! Twee mensen gingen weg. Dus, ja... We gaan rocken, boys. I love you, en tot de volgende keer. Doei!